Hallo allemaal, uh, hoe gaat het met jullie? Uh, het is weer heel erg warm weer vandaag, het hele weekend trouwens, en volgende week komt er een hittegolf aan hier. Dus uh, dat betekent voor mij dat ik weer veel buiten ga gaan zitten, want ik moet nog altijd een kleurtje op mijn huid krijgen. Ik heb een heel bleke huid, dus uh, die mag wel wat bruiner worden. Ik ga dadelijk ook nog genieten van de zon, en uh, ja, zoveel mogelijk van de zon, dus genieten. Wat ik eigenlijk uh, wil vertellen vandaag is dat ik uh, dus binnen een paar dagen mijn, uh, mijn nieuwe maandloon ontvang. De dinsdag dus. En uh, deze keer had ik dus uh, twee dingen op het oog om te bestellen via het internet. Dus uh, ik heb hier een prachtige scepter hier zoals deze genoemd worden. Het is een van mijn lievelingskristallen dat ik in huis heb. En ja, ik ben er heel erg dol op. Ik heb uh, in het verleden ook al video's hierover gemaakt. Het is echt een, ja, een prachtige kristalsoort zoals jullie zien. En het wordt ook wel drakenei genoemd omdat het in de vorm van een drakenei is. En um, ja, ik heb altijd zo het gevoel gehad: van ik wil er graag twee hier in huis. Twee van deze prachtige drakenij, scepterie -draken wil ik graag in huis. En uh, nu had ik uh, gelezen dat iemand een, uh, een vrouwelijke lichtwerker is van Nederland. Ik volg er uh, verschillende, maar eentje van hun uh, had dus nieuwe, uh, zou komende week dus nieuwe, nieuwe, nieuwe S3 Draken-eieren we per webshop hebben. Dus die ga ik dan ook bestellen, met mijn nieuwe geld. Het is nu niet zo heel erg duur, dus... En dan heb ik er eigenlijk twee in huis, dus dat is wel uh, fijn. Dan heb ik altijd het gevoel gehad van ik moet er twee hebben. Dus die tweede die komt er binnenkort ook aan. En als, die, als ik die besteld heb en die komt aan, zal ik die natuurlijk ook even laten zien aan jullie. Nu, uh, ik heb ook al in een vorige video gezegd dat ik er heel veel aan het lezen ben. Ik heb mijn passie voor lezen weer uh, hervonden. En uh, dat zijn dus uh, vooral de boeken van de Glazen Troon serie van uh, Sarah J Maas. Die ik uh, heel graag lees nu. Ik ben in het tweede deel nu bezig. Deze noemt De Donkere Kroon. Het zijn echt hele goede boeken. Heel, uh, het, het, komt, het is heel spannend. Er is uh, heel erg veel uh, fantasie en zo. Dat erin voorkomt. Dus dat is eigenlijk helemaal mijn ding. En uh, ja, ik had dus eerst eerste twee boeken al in huis. Zijn, er zijn in totaal zeven delen. En ik ga dan ook nog het derde en het vierde deel bestellen, bij uh, bol.com. Want uh, daar, uh, die, die leveren de volgende dag al wat je daar bestelt. Dus ik vind het een, heel, een hele goede site om iets te bestellen bij bol.com. ik kan het iedereen aanraden. En uh, ja, dus ik ben ook heel veel aan het lezen. Ik kom me nog altijd heel erg rustig bezig. Als ik buiten in de zon ga zitten, is het meestal ook met, met, met een van mijn boeken dat ik dan aan het lezen ben in, in het zonnetje. Ik ben ook heel veel met mijn planten bezig. Ik probeer daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De, mijn planten zie ik een beetje als een soort van mijn, mijn kindjes. Ik ben van plan om wel heel mijn leven kinderloos te blijven. Omdat ik heel erg op mijn vrijheid en mijn rust ben gesteld. En mijn vriend heeft dat trouwens ook. De, dezelfde reden als mij. Dus uh, ja. maar. Ik heb dus wel heel veel planten in huis en ja, de planten zijn mijn kindjes eigenlijk in mijn ogen en ik wil er zo goed mogelijk voor zorgen. Ik wil dat ze mooi groeien en bloeien. En uh, ja, dan binnenkort, uh, begin september, gaan, uh, gaan wij naar Tenerife voor uh, een weekje of zo. Weer genieten van het goede weer daar. Maar uh, ja, dan die planten zitten hier een hele week alleen. en uh, ik er zijn natuurlijk nog wel andere mensen in huis hier, dus ik hoop dat zij dan goed voor mijn plantjes gaan zorgen. Want uh, ik zou het wel heel erg vinden, moest ik terugkomen en moesten die planten er heel slecht aan toe zijn. Dat, is, uh, dat kan ik niet tegen. Ik vind, mijn planten zijn heilig voor mij. Ik wil gewoon dat die uh, er goed doorkomen en dat er goed voor gezorgd wordt. Maar ja... Um ja, dus uh, daar ben ik vooral heel veel mee bezig. Dus met de planten, uh, veel lezen. Veel uh, buiten in de zon gaan zitten. Ik um, ben ook altijd heel erg met mijn spirituele werk natuurlijk bezig. Zoals ik net al vertelde over die die draken eieren dat ik daar ook nog altijd heel graag mee verbind. Ik heb echt iets met de draken. Ik was <laughs> dat jullie ook al mijn vorige video's wel heel veel daarvan terug kunnen zien. Ik heb heel veel... Uh, Drakenspullen in huis, heel veel uh, kristalsoorten die met de drakenenergie zijn verbonden. Een paar uh, drakenbeeldjes en zo. Dus ja, ik, uh, spiritueel is nog altijd heel erg belangrijk voor mij. En dat gaat waarschijnlijk heel mijn leven belangrijk voor mij blijven. Ik ben er al, al heel erg lang mee bezig. En uh, ja, ik vind steeds nieuwe wegen erin, steeds nieuwe paden die ik interessant vind om te bewandelen. Op dat vlak, ik leer steeds meer bij. Dus ja, dat is ook wel echt mijn ding. Maar ik ben wel een persoon die mij liever heel rustig bezighoudt. Uh, heel erg uh, geniet van de rust. Dingen doe die ik graag doe. Zoals nu de festivalperiode is aangebroken. Maar de festivalperiode is niks, niks voor mij. Ik, uh, ik, ik, ik ben echt geen, geen fan van drukte en uh, lawaai. Mensen die veel, uh, die veel alcohol drinken en die daar dronken rondlopen. Dat is voor mij een hel. Daar kan ik je echt gewoon niet tegen. Dus ik zit liever met het warme weer ergens of wel in het zwembad. Omdat ik ook heel graag zwem. Ik ben heel erg sterk met het element water verbonden. Of ik lees gewoon graag een boekje in de warme zon. Maar festivals of uh, feestjes en zo? Nee, denk nee, je, Dat is niets voor mij. Rust is voor mij heel belangrijk. Mij gewoon goed in mijn vel voelen. En uh, ja, niet overmand worden door chaos en zo. Oké, okay, dat waren weer een aantal dingen die ik graag wil delen met jullie vandaag. Uh, zo gauw dat mijn uh, nieuwe scepter ei hier aankomt, zal ik deze ook tonen aan jullie. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en heel erg veel van mij.